Hallo, ik ben Dagmar Overstijns van het Volutie Centrum. Jouwvolutie is afgekort voor jouw evolutie, dus jouw groeiproces. En daarin maken we heel graag voor jou een heel groot verschil. Nu, het volutie logo staat ineens ook voor het Jouwvolutie model. En ik schets jou graag kort wat het dan precies inhoudt. Bij volutie vertrekken we altijd vanuit het blauwe malletje. Het blauwe mannetje, dat ben jij zoals je geboren bent. Daar ben je al 100% waardevol, 100% goed genoeg, ben je helemaal klaar. En vanaf het moment dat je geboren wordt, zit er alles al in je wat je nodig hebt om maar te worden, wie je wil worden, te bereiken wat je wilt bereiken of het leven te leiden dat jou gelukkig maakt. Nu, wat gebeurt er in ons leven? We maken zowel positieve als negatieve gebeurtenissen mee. Daar uh, kunnen we ook niet altijd allemaal voor kiezen. Er overkomen ons ook heel wat zaken. En dat zijn eigenlijk die andere kleuren. En als we ons daar niet genoeg bewust van zijn, dan kan het zijn dat die andere kleuren voor dat blauw mannetje komen te staan. En wanneer dat is, dan voel je dat doordat je energie verliest aan bepaalde situaties. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt waar je van zegt, oh, dit is het niet, zo wil ik niet verder. Of dat je zegt van, mijn relatie is niet wat ik ervan verwacht had. Of in een job zitten waar heel veel van je gevraagd wordt en waar je van voelt, dit kan anders. En dit is waar wij bij je evolutie graag een verschil in willen maken. Want wat wij gaan leren is, één, Jij bent de hele bloem, dus alles mag er zijn, zowel de goede als de minder goede dingen. Maar, twee, we gaan je vooral leren: ondanks dat er soms dingen in ons leven zijn die het ons moeilijk maken, en waar we ook niet altijd controle over hebben of hè, die we niet altijd kunnen veranderen, kunnen we wel leren om altijd in ons kracht te staan. Om in dat blauw mannetje te staan, om daar vooral mee te verbinden en van daaruit jouw leven te leiden. Dit maakt een enorm verschil in hoe, jou, hoe jij jouw leven gaat ervaren. Dus als je zegt van, oh, ja dit is het, hier ben ik klaar voor en hier wil ik graag veranderingen. En je, bent, je voelt je ook klaar om er echt zelf actiestappen in te zetten. Dan reik uit naar ons en dan gaan wij kijken hoe wij jou verder kunnen begeleiden. Dus stuur een mailtje, bel eventjes of stuur een berichtje via social media. Wij staan klaar voor jou. Tot snel, Bye.